In deze video behandelen we vraag 19 en 20 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein meten en meetkunde. De vragen 19 en 20 gaan nog steeds over hetzelfde kubuskunstwerk als opdracht 17 en 18. Maar ze gaan nu vooral over één deel van het kubuskunstwerk. Opdracht 19 gaat over vlak ABTS. Je weet al dat ST 10 cm is, AB 20 cm is en dat de afstand tussen de twee lijnstukken 7 en 1 tiende centimeter is. Gevraagd is hoeveel graden hoek B is in vlak ABTS. Als we een lijn vanuit T loodrecht op AB tekenen, dan krijgen we een driehoek. De lijn die we dan tekenen is natuurlijk 7 en 1 tiende centimeter, zoals in de informatie aangegeven stond. De afstand van B naar de lijn is nog 5 centimeter. Waarom 5? Nou, als AB 10 centimeter langer is dan ST en het is aan alle beide kanten even lang, dan komt dat dus neer op 5 centimeter. Als we een hoek willen uitrekenen en al twee zijdes hebben, dan kunnen we dus sinus, cosinus of tangens gebruiken. In dit geval is hoek B gevraagd en weten we daar de aanliggende zijde en de overstaande zijde al van. Met het ezelsbruggetje Sol-Kaltoa weten we dat we hier dan tangens moeten gebruiken. Opschrijven. Tangenshoek B is gelijk aan 7 1 gedeeld door 5. Dus de inverse tangens van die breuk. Op je rekenmachine is dat shift tangens of second tangens. En dan krijg je dat hoek B ongeveer gelijk is aan 55 graden. Vier mooie punten te verdienen bij deze opdracht. 1 punt voor het laten zien dat de afstand van hoek B naar de loodlijn gelijk is aan 5 centimeter. Twee punten te verdienen door de berekening met tangens goed op te schrijven. En uiteraard een punt voor je eindantwoord. Voor opdracht 20 laten ze een ruimtelijke figuur ABCD STUV zien. De informatie zegt ook dat de grote kubus die we eerder zagen gevuld kan worden met 6 keer het ruimtelijke figuur en de kleine kubus. Gevraagd wordt de inhoud van het ruimtelijke figuur te berekenen. De inhoud van de grote kubus is te vinden door lengte keer breedte keer hoogte te doen. Dus 20 keer 20 keer 20. Dat is 8000 kubieke centimeter. De kleine kubus is 10 bij 10 bij 10, dus in totaal 1000 kubieke centimeter. De zes ruimtelijke figuren samen zijn nu dus nog 7000 kubieke centimeter. Als zes van de figuren samen 7000 kubieke centimeter zijn, dan is de inhoud van één zo'n figuur te vinden door het te delen door zes. Dat geeft, afgerond, 1167 kubieke centimeter inhoud voor één ruimtelijke figuur. Het berekenen van de inhoud van zowel de kubus als de kleine als de klein als de kubus levert elk